De eerste tien seconden van je video zijn het belangrijkst. In een fractie van een seconde wil ik dat kunnen zien. Nee, we begonnen helemaal niet met een YouTube-strategie. Waarbinnen blijft het nog leuk? Waarbinnen blijft het behapbaar? Ik herken dit. Dit is top. In een serie video's ga ik in gesprek met uh, YouTube creators. Wie zijn ze? Waarom starten ze hun YouTube-kanaal? Zit er een businessmodel achter? En zo ja, wat voor model? Hoe maken ze hun video's en wat zijn hun lessen die ze geleerd hebben? Welkom bij ZVD TV. En in deze video Grietje evenwel van de videomakers. Grietje, van harte welkom. Ja, dank. Ja, de videomakers, want ja. voor duidelijkheid, er zijn er twee, hè? Er zijn er twee, ja. ja. En we hebben de videomakers gekozen omdat we ook dachten... Ja, dat is eigenlijk ook iedereen die kijkt. Dat zijn ook de videomakers. Jullie doen met z'n tweeën, is ja. de De Vries. Ja. Uh, hoe is het zo gekomen? Um, nou, ik... Ik kom zelf uit het theater. Ik heb een theaterachtergrond. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil meer gaan doen met video. Dus ja. ben ik zelf gaan ontwikkelen. En in dat proces ben ik risken tegengekomen. Hoe? Op straat? Nee, er was een uh, oproep voor presentatoren om, iets, uh, om video's te maken uh, uh, voor jongeren. Die, om ze te stimuleren om in de technische sector uh, te gaan of daar interesse in te hebben. Ja. En ik weet nog dat in die oproep stond van, we zijn specifiek op zoek naar mannen. Dat ik dacht, nee nou ja zeg, als vrouw kan ik toch ook, weet je wel. Dus ik had een soort van hele brutale mail gestuurd met ik kan dit ook. En achteraf bleek dat ze gewoon al heel veel vrouwen in hun netwerk hadden. Uh. Dus dat ze gewoon qua vrouwen eigenlijk al helemaal goed zaten. Uh. Maar dat had ik natuurlijk niet bedacht. Um, maar toen dachten ze, zij blijkbaar van, oh wat leuk. Dus hebben ze mij uitgenodigd op een auditie. <kwijnt> om te kijken van, hoe presenteer je dan? En dat was in Amsterdam-Noord. En Riske was degene die die auditie... Uh, afnam, zeg maar. Het dus was degene achter de camera. Aha. Want zij werkte bij dat bedrijf die die okay. op, op had gedaan. Okay. En toen hebben we dus die klus samen gedaan. En toen later ging Riske verder als zelfstandige. En toen ja, hebben wij contact gehouden. En uh, zijn we eigenlijk begonnen met de voorloper van de videomakers. En dat was de superkorte videotips. Dus wij, hadden, wij maakten videootjes. Wat nu heel erg een ding is. Dat je uh, korte video's. Ja, gewoon Ja. Toen was dat. Maar wat is heel toen? Heel raar. Want waar praten we dan over? Oeh, moet ik even ongeveer? Ik denk 2004. 15, we zijn nu zes jaar bezig. Oké, okay, ja. En uh, dus jullie kwamen elkaar tegen en ja. je kletsen wat en van heel leuk soort gezamenlijke interesse. En je begint met hoe kwam je op het idee van die superkorte videotips? Zeg maar? Dat deed ik al samen Aha. met uh, Kim. Uh, die nu nog steeds, waar we heel veel mee werken, zij is editor. Okay. Um, en zij hadden gewoon bedacht van ja, weet je, op het moment dat je tegen andere mensen zegt, of zeker tegen ondernemers zegt van, het is goed om zichtbaar te zijn voor de camera en kom op beeld. Yeah. Um, ja. Ja, natuurlijk, practice what you preach, dan moet je het zelf ook doen. Yeah. Uh, dus vandaar zijn zij begonnen met gewoon hele korte... Als je helemaal terugscrolt op ons kanaal, dan vind je ze nog. Ze gewoon staan hele nog korte op. Videotips. Ja, ja, ja, ze staan nog op en dan zie je Kim ook. Waar staan jullie, nu zijn jullie samen een bedrijf of ja. hoe werkt dat? Gewoon, jullie zijn samen een bedrijf. Ja, een BV. Een VOF. Een VOF. Ja. Uh, en jullie runnen met z'n tweeën of met z'n drieën, de videomakers? Nee, met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Ja. Uh, en is het alleen het YouTube-kanaal of is het meer? Het is meer. Wat is het nog meer? Ja, het is het YouTube-kanaal. Daarachter hebben we uh, een website. Dus uh, een, een platform waar we ook nog blogs op zetten en waar je bij ons online cursussen kan volgen. Ja. Als je denkt van, oh, ik wil meer stappen zetten hè, nadat ik de video's heb gezien. Dan kan je bij ons uh, uh, een online cursus vormen, uh, volgen. Ja. En um, nou, we werken gewoon samen ook voor opdrachtgevers. Doen jullie producties en zo? Ja, we doen ook producties. Ja, Het is natuurlijk ook belangrijk. Ik bedoel, Als wij zouden zeggen, we richten ons alleen op YouTube, dan staan we ook niet... Daarnaast nog in het werkveld. Met je poten in de modder, zeg maar. Ja, dus, ja. dus ja. Dat, dat doen we ook. Langs welke doelstellingen werken jullie inmiddels als het gaat om YouTube? Wat is jullie strategie? Uh, hulpzaam zijn. Ja, dat, dat is het eigenlijk vooral. Help dat content helpen. is wat jullie maken. Ja, het is gewoon ja. echt helpen. Waar hebben mensen behoefte aan? En kijk of je daar met je video's mee kan aansluiten. Mm -hmm. Afgewisseld met wat denk jij... Van dit moeten mensen weten, maar dat weten ze misschien nog niet dat ze dat willen weten. Ja. Natuurlijk altijd, hè, op het moment dat jij bezig bent in dit geval met film maken, uh -huh. dat er concrete dingen zijn waar je tegenaan loopt. Ik wil werken in première, maar ik snap het programma niet. Nou, top, dan hebben wij een video waarin we de basis van het programma uitleggen. Uh -huh. En dingen waar, waarvan jij misschien denkt, ja, mijn beeld wordt niet mooi genoeg, maar je, je kan er niet de vinger op leggen wat het is. Uh -huh. En ja, daar kunnen wij dan ook weer. En wie hebben jullie mooi. goed in het snotje wie er kijken? Het natuurlijk bij YouTube altijd hebben, een beetje... Ja, ja, ja, zeker. Nee, we hebben een hele gemengde doelgroep. Okay. Ja, we hebben jongeren die denken, oh, video is leuk en ik wil mezelf graag ontwikkelen, maar Engelstalige content uh, kan dan net een stap te ver zijn. Yeah. Uh, we hebben een, een, een, een, een, uh, een groep mensen die wat ouder zijn. En die filmen bijvoorbeeld als hobby hebben. Ja. En dat gewoon heel erg leuk vinden. En een grote groep daartussen waar ook wel weer ondernemers bij zitten. Hmm. Die denken, oh ja, ik wil video gewoon inzetten. Bijvoorbeeld voor mijn bedrijf. Ja, ja, precies. En dan bij ons komen. Hey, en als ik het kanaal, ik zit nu te kijken en ik ken het kanaal nog niet. Vooral straks kijken, nu niet natuurlijk. <laughs> uh, wat, wat, uh, uh, wat voor video's ga ik daar zien? Zeg maar even visueel, wat zie ik? Wij, wij hebben gekozen heel bewust voor een behapbare setting. Dus uh, uh, wij hebben altijd een setting op kantoor. Um, en wij nemen meestal tussen de acht en de twaalf video's op één dag op, waarbij we dus achter een tafel zitten en vooral praten. Ja. Op het moment dat wij jou een montageprogramma laten zien, dan zie je ook wat we doen in dat montageprogramma. Dus dan hebben we ook een screenshot erbij, ja. uh, van uh, of een schermopname eigenlijk. Ja, ja. Um, maar we, we gaan niet bijvoorbeeld uh, naar buiten en dan nog allemaal situaties creëren en voordoen of allemaal sfeerbeeld erbij. Um, en ik bedoel, mensen zeggen wel eens van ja, dat zou de video's beter maken. Dat is ook zo. Uh -huh. Alleen wij wegen heel erg voor onszelf af waar binnen blijft het nog leuk? Waarbinnen blijft het behapbaar? Hebben jullie een businessmodel met YouTube alleen? Nee, niet met YouTube alleen. Nee, okay. wij, wij, dat hebben we ook nooit geambieerd. Omdat wij ook altijd gedacht hebben: we willen geen YouTuber worden. Want op het moment dat je je volledig richt op YouTube, of je vo volledig een soort van afhankelijk maakt van YouTube, uh -huh. zeker als je. Um, bijvoorbeeld je richt op YouTuber zijn in de zin van, ik leef van advertentieinkomsten die niet, niet heel hoog zijn. Dan moet je echt veel kijkers hebben en ja. bijvoorbeeld sponsoringen ja. hè, van bedrijven of productpromoties en allemaal dat soort dingen. Um, dan maak je jezelf ook heel erg afhankelijk van, uh, van je abonnees of van dat mensen naar je video's moeten kijken. Ja. Um, en ik heb altijd het gevoel gehad van je ja, maar wij willen gewoon maken wat we willen maken en op het moment dat mm. wij denken we willen nu een video maken waarvan we weten een selecte groep heeft hier iets aan mm -hmm. die gaat heel blij zijn met deze video ja. en allemaal andere mensen niet en ja, dan ja. gelder je meteen en dan kijken er weer minder mensen en het allemaal maar op maar die vrijheid willen we ook gewoon hebben. Heb je wel advertenties aanstaan op je kanaal? Ja. Oké, okay. maar ik vraag hoeveel dat oplevert bij jullie per maand of is dat het topgeheim? Uh, zijn die te, nee, is wel niet zo leuk om, denk, nee, om het, het realistisch dus, te maken ja, ja, ja, voor ja, mensen. Nee, we hebben dat ook wel eens. We hebben ook video's die, die kan ja. je wel terug op ons kanaal, waarin we het hebben over ja. wat verdienen je nou eigenlijk met die YouTube advertenties, omdat mensen vaak denken dat dat veel hoger ligt ja. dan. Uh, wij zitten nou, ergens tussen de 300 en de 600 per maand wat we ja, krijgen. Publiceren jullie in een ritme? Ja. Elke week, woensdag. We hebben laatst toevallig eentje gemist. Toen waren we ook allebei een beetje in paniek. Toen, toen belde Chrisca, Wat een, een fan had toen ook een mailtje gestuurd met waar is de video? Uh? Toen dacht ik, oh jee. Hebben jullie fans? Uh, ja. Die echt elke video gewoon kijken ja, en zitten ja, te wachten. Die ja, vinden ja. jullie ook leuk, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja we hebben ook mensen... Een, een deel daarvan zie je natuurlijk niet, omdat ze niet reageren. Ja. En een deel daarvan reageert met regelmaat. Dus wij weten echt wel van een aantal mensen, oh, daar is die weer. Ja, ja oh, dat grappig. is heel leuk. En maar jullie, op, elke woensdag publiceren jullie? Elke woensdag om 12 uur. Oké, okay, en waar is dat op gebaseerd? Ja? Ja, dat is echt een beetje natte vingerwerk. Ja, we hebben daar niet, we, bedoel, we zouden daar nog een heel diepgaand onderzoek naar kunnen doen of en hoe en een andere tijd beter. En, maar ik weet ook, we maken content die in principe gewoon lang houdbaar is. Ja, precies, en wij richten precies. ons in die zin vooral heel erg op de zoekfunctie van YouTube. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat merken wij ook. De video's die bij ons het meest bekeken worden, dat zijn de video's over montageprogramma's. Dat is waar mensen meestal als eerste denken, wacht even, ik snap dit niet. Ik heb even iemand nodig, vooral visueel die me laat zien dit knopje indrukken, dat knopje indrukken. Cursussen, producties draaien zelf als ja. videoproducent, een klein beetje advertising voor de kop koffie, zeg maar, ja. op de afdeling. Ja. Nog meer inkomsten? Ja, affiliate links op de website. Oké, okay, want daar, ja, dat, is, dat, is dat aanzienlijk? Nee, dat is niet aanzienlijk. Het ja, ligt een beetje aan de periode. He, de, dat merk je altijd, in december kopen mensen meer? Ja. Dus dan, en in okay. de zomervakantie minder. Ja. Dus dat um, uh, en uh, Hebben jullie mensen in dienst? je hebt geen mensen, dus je ja, zijn met tweeën en voor de rest huur je dingen, mensen in als nodig is en uh, ja. en dan kunnen jullie prima van leven met tweeën. Ja, van dat totaalpakket. Kunnen ja. jullie prima leven? Ja, ja. En we hebben ook nog onze eigen bedrijven ernaast, dus we zijn allebei ook nog individueel freelancer. Oké. Okay. Dus je kunt ons ook nog individueel benaderen buiten de videomakers om. Ja, dus dat. Ja. Hey, laten we eens wat tips uh, gaan delen als het gaat om het. Maar ik bedoel, het is ja, weet je. Uh, practice what you preach. Mm -hmm. jullie, jullie heten de videomakers, dus jullie weten er alles van. Uh, en dan heb je ook nog een YouTube kanaal. Uh, dus uh, even uit de losse pols. Uh, en dan niet zozeer over video maken, als wel over het goed inrichten van een uh, youtube kanaal vandaag ja. de dag wat zijn dingen die je in ieder geval zeg maar waar je op moet letten of die je niet moet doen of uh, kun je eens wat dingetjes noemen ja we hebben hier ook een hele we hebben we hebben eigenlijk een hele serie online over ook alle stappen die je zet op het moment dat je youtube kanaal aanzet ja want het is je kan gewoon denken van oh ja ik meld me aan en dan gooi ik mijn eerste video erop en dan ben ik klaar thumbnails maar. bijvoorbeeld Thumbnails. ja je wilt dat je thumbnails uh, uh, dat zie je bij ons ook dat ze er sowieso verzorgd uitzien. Wij zeggen eigenlijk altijd, maak een losse foto. Liever nog dan een screenshot. Want je ah, kan okay. ook zeggen, ik neem een screenshot. Maar ja. op het moment dat je een losse foto maakt, dan is je kwaliteit iets hoger. Ja. Wij zorgen er altijd voor dat de kleuren goed naar voren komen. He, want je wil uiteindelijk op het moment dat, dat in die zee van YouTube, op het moment dat jouw thumbnail ergens staat, dan wil je dat die aan de ene kant de aandacht trekt. En, en opvalt. Ja. Dat die representeert wat er gebeurt in de video. Maar ook dat mensen zien dat het van jouw kanaal komt. Hè, op het moment dat ik één video van jou zie, je hebt hele herkenbare thumbnails. Ja. En ik zie aan de zijkant bij de, bij de aanraders nog een thumbnail waarvan ik denk, oh, dat ben jij ook. Dat wil ik. In, ja. een, in, een, in een fractie van een seconde wil ik dat kunnen zien. Hoe doe je dat dan? Logo of, uh, of, of op een andere manier, of stijl? Stel, ja dat kan verschillende dingen, op het moment dat je altijd zegt van joh, ik zet mezelf aan de ene kant en de gast aan de andere kant. Ja. Bij ons is het altijd, je ziet een gezicht van ons in beeld ja. en daarnaast hebben we een eigen lettertype, ja. waarin we altijd iets van tekst in de thumbnail zetten. Ja. Dat werkt ook heel goed, hè? want mensen, de titel lezen is toch altijd kleiner, daarnaast wordt altijd afgekapt. Dus wat tekst in je thumbnail zetten, zet het wel groot genoeg dat mensen het ook klein kunnen lezen. Ja. Um, dat werkt op zich ook heel goed, maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan... Ik doe altijd gewoon een, een oranje randje om een thumbnail. Ja, ja, precies. Als het maar herkenbaar is. Als het maar herkenbaar is. Wat veel grote YouTubers uh, nu doen, is verschillende thumbnails testen. Ja. Dus hè, het belang van je titel in je thumbnail is gewoon heel erg groot. Omdat ja, YouTube telt van op het moment dat jouw video wordt aangeraden aan mensen... hoeveel mensen klikken erop. En op het ja. moment dat die ratio lager is, dan gaat hij minder aanraden. Ja. Als dat hoger is, dan gaat hij hem vaker aanraden. Dus... Ja, je wil een aantrekkelijke thumbnail. En ja. als jij dus alleen richt op YouTube, dan kan het dus de moeite waard zijn om te zeggen... ...oké, okay, ik probeer vier thumbnails en degene waarbij ik de uitschieter zie, um, ja. die pak ik dan... Ja. ...om er voor de rest van het leven van die video op te laten. Ja, ja ik zou nog tien dingen willen vragen. Maar één ding <lacht> nog even... We, ik, ik zit ook een beetje te projecteren, omdat ik daar zelf ook heel veel dingen mee heb geleerd. Dus, maar hoe doe je een goede opening op YouTube? Nou, wij zeggen sowieso altijd... ...de eerste tien seconden van je video zijn het belangrijkst. Hè? Dan ja. moet je mensen natuurlijk hoeken. Ja. Dus... Um, Zorg ervoor dat die, die, die, die fout. Ik, ik vind dat vervelend om fout te zeggen. Ik zeg ja, meestal ja. het liefst gewoon, dit is hoe wij het doen. Ja. Um, maar ik doe dit met mijn reisvideo's heel erg. Als ik denk, als ik de mooiste beelden nu bewaar tot tien minuten... geen hond die weet dat er nog iets moois komt. En als jij dan begint je reis met... ik loop thuis in mijn trappenhuis en het is hier donker... en de, de lampen klipperen, ja, dan haakt iedereen af. Ja. Terwijl als jij meteen ziet, mooi strand, mooi strand, mooie ja. stad. Oh, ja, Wauw, ja. dit wil ik zien. Ja. En daarna begin je met... Ik ja. ben nu thuis en ik reis daarheen. Ja. Uh, dan heb je wel mensen wel alvast de promise gegeven, de belofte gegeven. Want dan gaat iets tofs gebeuren. Ja. Um, en dat doen wij met onze tutorials dus in principe ook. Tenminste, nou ja, gewoon dat we zeggen, dit is wat je nu ik gaat krijgen. Dit is wat je gaat krijgen. Ja. De, de krenten jaar, dus uit de pap de moet de je, je eigenlijk te... meteen aan het begin ja. Uh, weggeven. Ja. ja, en dan nog wel op een manier dat je niet denkt, oh nu heb ik alle informatie al. Maar... Doen jullie ook zo van, yo, yo, yo, weet je, allemaal dat soort dingen dan aan het begin? Nee, en dan... nee, want ik bedoel, het, het moet ook vooral bij je passen. Je moet je er ook comfortabel in voelen. Ja, en je, daar groei je wel in. Want ik vind ook, als je bij ons, begin van ons YouTube-kanaal kijkt, daar zijn wij allebei al lang bezig met video. Ik ben ook ja. al bezig dan met presenteren. Risk is ook al lang bezig met video's maken en toch voel je nog dat er, vind ik, een onwennigheid in zit mm -hmm. in het begin. Ja. Dat we nog... Ik bedoel, we doen het prima, maar ja. we zitten nog een beetje vast in... oh ja, hoe moeten we dit doen en hoe moeten we het goed doen? En nu doen we het al zo lang dat je gewoon merkt, er zit gewoon een losheid in. We zijn nu echt tegen die camera aan het praten en we weten, er kijken mensen. We praten echt ja. tegen die mensen ja, ja, ja, ja, ja. Ja. die kijken. Ja. Als jij op het moment dat jij denkt, mijn YouTube-kanaal is mijn onderneming, dan wil je een basisprofessionaliteit uitstralen die ja. niet meteen onbereikbaar hoog hoeft te zijn. Ik bedoel, de setup die jij hier hebt, die is prachtig en die is heel professioneel. Maar op het moment dat jij zegt van joh, ik maak meer vlogachtige dingen. Ja. Dan weet, de, de kijker weet ook, dan is het gewoon, je bent erbij. En dan ja. moet je geluid wel goed genoeg zijn. Ja. Maar dan hoeft het niet top level te zijn. Je beelden ja. moeten wel goed zijn, maar niet topniveau. Je moet het in die zin ook voor jezelf behapbaar houden. Ja, precies. En er zijn best wel YouTube-kanalen ook uh, die ik kijk over specifieke onderwerpen. Uh, waarbij ik denk... Ik kijk nu niet omdat het beeld zo goed is of omdat het geluid helemaal fantastisch is, maar omdat degene die het vertelt dat met zoveel passie doet en zo de spijker op zijn kop slaat en ik zo denk, ik herken dit. Yeah. Dit is top, dat is, dat is zoveel belangrijker. Yeah. En zeker op het moment dat jij in je eentje YouTube gaat doen en je moet alle techniek doen en je zit voor die camera. Dat is zoveel, zoveel. Dan kan het zijn dat met die focus op die techniek dat gewoon vervalt dat jij voor die camera ook gewoon yeah. daar zit omdat je het leuk vindt en om te stralen en om je expertise te vertellen. Terwijl dat is wel het allerbelangrijkste. Dus dat, ja, dat moet je ook erg niet in het, in, uit, je, uit het oog verliezen en gewoon jezelf de tijd geven om dat ook weer naar boven te laten ja. komen in die chaos van dat video. Ja, dat is uiteindelijk wat om draait. Ja, ja. Dus wil jij de afkondiging doen? Zit ik nu net te denken. Dus misschien wel, ja, weet ik veel. Oh, voorzien. jee, maar het is jouw kanaal. Ja, weet ik wel, maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Eigenlijk gewoon, eens een, keer gewoon een complete trendbeuk. Het heet 7 tv Ja, dus, dus dan moet jij nu, zeg maar, op die camera. Dat jij dan, dan zeg ik alvast tegen de kijkers, doe je maar zeggen. het Griet, gaat Grietje. Gaat nu, zeg maar, de afkondiging. Het dus blijft nu hangen. Moet heb je inhoudelijke blijven... bullet points? Uh, uh, en denkt, werkt in nee, ja, dat wel, als ze nog meer willen zien, ik heb het, zeg maar, als op het einde, dan heb ik, laat ik altijd, zeg maar, twee nieuwe video's zien hierna. Ja. Oh, ja. en ze kunnen ook abonneren. Uh, en je mag ook naar jouw call to action naar jouw kanaal ook. Dus ja. ik brei er maar wat van. Oké, okay, nou, we gaan kijken of dat werkt. Ja. Jij ging eerst het gedag zeggen, toch? Uh, ja, ik zeg doei. Oké, okay, nou jij. ja. Nou, ontzettend leuk dat je hebt gekeken naar deze aflevering van 7D TV. Wil je nog een video zien? Klik dan natuurlijk eventjes hiernaast. Dat kan ook hier zijn. Dan ga je door naar de volgende ondernemer die ook weer een ontzettend mooi verhaal heeft uh, voor jou. Mocht je door willen klikken naar de videomakers, dat kan natuurlijk hier. En bekijk ook de andere social media kanalen. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.